Weet jij ook altijd de planten water te geven en gaan ze daardoor dood? Ik wel. Daarom gaan we in deze missie een automatisch plantenwatergeefsysteem bouwen met je microbit. Met behulp van een vochtsensor gaan we meten of je planten water nodig hebben. Als de grond droog is gaat automatisch de pomp in werking en krijgt het plantje water. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Je hebt nodig een microbit, een battery pack, twee batterijen, een laptop of computer, een USB kabeltje, een vochtsensor, een waterpompje, een 9 volt batterij voor de waterpomp, een krokodillenbek, een lege plastic fles, een schaar, eventueel een lijmpistool, wat tape en elastiekjes en natuurlijk een plant. Heb je nog geen microbit? Hieronder vind je een aantal links naar shops waar je daarin kunt bestellen. Terwijl je de materialen verzamelt kun je deze video even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden één keer te klikken of twee keer te duwen als je een tablet hebt. Probeer het maar en verzamel de materialen. Om de vochtigheid van de aarde te meten gebruiken we een vochtsensor. Een sensor kun je vergelijken met een zintuig voor een computer, in dit geval jouw microbit. Een sensor meet een bepaalde waarde, bijvoorbeeld lichtsterkte, temperatuur, beweging of geluid. Op de microbit zitten standaard al een aantal sensoren. Zo zit er een sensor voor de temperatuur op, maar ook een bewegingssensor waarmee de micro beweging zoals schudden of snelheid kan meten. De vochtsensor die we in deze missie gebruiken, meet dus hoe vochtig de aarde is. De sensor heeft een bereik van 0 tot 1023, maar de waarden die wij nodig hebben zijn ongeveer deze. Droog is minder dan 10, nat maar niet in het water is minder dan 200, vochtig is 250 tot 350... Tot halverwege in het water is 450 en helemaal nat is 500. Laten we de sensor eens testen. Sluit je microbit met de USB-kabel aan op je computer. En navigeer met je browser naar makecode.microbit.org. Start een nieuw project en slip het invoer, wanneer knop A wordt ingedrukt, naar je werkveld. Pak dan uit basis, toon nummer 0 en plaats het binnen het invoerblokje. En uit pinnen lees analoog pin 0 en plaats deze op de plek van de 0. Er staat nu, wanneer knop A wordt ingedrukt, toon dan de waarde, het nummer, die je via pin 0 binnenkrijgt. Nu jij, schrijf deze code. Geef je project een naam, sla het op, downloaden en sleep het hexbestand naar je microbit. Koppel je microbit los en sluit de battery pack aan. Sluit dan op deze manier de sensor aan. De zwarte, de pluskabel, gaat op de ground. De rode, de minkabel, op de 3 volt. En de groene kabel op pin 0. Normaal gesproken zijn water en elektra geen goede combinatie. Maar het voltage dat je microbit gebruikt is zo laag dat het geen gevaar kan zijn. Pas wel op dat je microbit en je computer niet in aanraking komen met het water. Daar kunnen ze niet tegen. De sensor en de waterpomp kunnen wel goed tegen water. Het is dus niet erg als deze nat worden. Neem je microbit nu mee op veilige afstand van je computer of laptop. Knip de fles open en vul het onderste gedeelte met water. Druk nu eerst op knop A zonder de sensor in het water. Welke waarde geeft hij aan? Het zal een lage waarde zijn, want de sensor is droog. Steek dan de sensor eens half in het water en druk opnieuw op knop A. Je ziet nu, je krijgt een veel hogere waarde te zien. Nu jij, test je sensor. Werkte het? Mooi. Dan nu de echte code. Sleep lees analoog pin 0 uit de andere blokjes en gooi die andere twee maar weg. Maak dan een variabele vochtigheid aan. Sleep stel item in op 0 binnen het de hele tijd blok. Plak nu het blokje lees analoog pin 0 op de plaats van de 0. Nu jij. Pak uit logisch een als dan anders statement. En het 0 is kleiner dan 0 blokje. En plak deze achter de als. Plak de variabele vochtigheid op de eerste 0 en verander de tweede 0 in 500. De waarde 500 is behoorlijk hoog. Ik kies nu deze waarde zodat ik alles goed kan testen. Als je straks klaar bent kun je de waarde wat verlagen. Als je de exacte waarde voor de vochtige aarde wilt weten kun je dat testen door het testscript opnieuw op je microbit te zetten, de sensor in de vochtige aarde te plaatsen en de A-knop in te drukken. De waarde die hij dan aangeeft, kun je in je uiteindelijke script gebruiken. Als het waterniveau in de aarde nu lager dan 500 is, dan toon het pictogram. Ik kies voor het doodshoofd. En schrijf digitaal pin 1 naar pin 1. Pauzeer 2 seconden en schrijf digitaal pin 1 naar 0. Als het waterniveau nou lager dan 500 is, geeft mijn microbit 2 seconden een signaal naar pin 1, de waterpomp. Dan toon teken water gegeven. En pauzeer 10 seconden. Ik laat hem 10 seconden pauzeren zodat het water even kan zakken. En anders toont pictogram blije emoji. Mijn script checkt nu de hele tijd het waterniveau of de vochtigheid van de aarde in de plant. Komt het lager dan 500, dan laat de microbit 2 seconden de waterpomp lopen. Toont dan water gegeven en wacht 10 seconden. Is het niveau boven 500, dan zie ik een blije smiley en een blije plant. Nu jij, maak je code maar af. Sla je project weer op, microbit aansluiten, downloaden en sleep het heksbestand naar je microbit. Koppel je microbit weer los en sluit de battery pack aan. Dan nu de pomp aansluiten en alles installeren. Sluit de pomp met de zwarte kabel op Ground aan. De groene kabel op Pin 1. En de rode klem op de Plus van de 9V batterij. Dan de kabel van de Min van de 9V batterij ook op de Ground van je microbit. Maak een gaatje voor de slang. Plaats de pomp erin en vul het onderste gedeelte met water. Mocht er wat water uitlekken, dan kun je met het lijmpistool of met een stukje tape de opening wat dichtmaken. Plaats de sensor in de aarde. En positioneer nu de slang van de pomp zo dat het water precies bij de plantjes terechtkomt omdat de pomp niet heel veel kracht heeft, is het verstandig deze op gelijke hoogte van de plant te plaatsen, zodat de slang min of meer horizontaal loopt. Let wel op dat het water niet uit de fles loopt. Wil je de pomp toch iets lager plaatsen, dan kun je nog wat variëren met de tijd dat de pomp stroom krijgt. In plaats van 2 seconden, zou je dan bijvoorbeeld 4 seconden in je code kunnen zetten. Zo wordt het water iets langer omhoog gepompt. Werkte het? Te gek, dan heb jij een medaille verdiend. Ik ben erg benieuwd naar jouw automatische planten-watergeefsysteem. Deel een foto of filmpje met ons op social media. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.